Het is voor een publiek, uh, een, een grote publiek, niet normaal dat jij een Duitse jongen speelt. Mm -mm. Het is wel een goede stap. Mijn naam is Daniel Kollef, ik ben 25 jaar oud. Ik ben zes jaar geleden naar Nederland gekomen vanuit Suriname om acteur te worden. En mijn dromen zijn echt aan het uitkomen. En je hebt huiswerkklas vanmiddag, Nog vergeet Geef acht! Wat? Tim, die speelt op donderdag namelijk voetbal. En dan gaat Linda ballen. Iets leuks doen, zo kan je het ook noemen. <laughs> ja, het is shady. Kom. Ik ben Jacob Derwig, ik ben 52 en ik ben acteur. Jongens, ik ben nog geen 10 minuten wakker of het zit me al tot hier! Ik ben bang. Ik geloof bijna niet wat ik hier meemaak. Hoezo? Wat maak jij mee dan? Ben jij dronken? Alweer? Leuk dat je er bent. Ik wil je eerst even vertellen wat we hier ongeveer gaan doen. Op tv en in films is er nog steeds niet echt een gelijke verdeling wat betreft mensen van kleur en witte mensen. En daar willen we het vandaag over hebben. Dus jij hebt een fragment meegenomen. Gaan we straks kijken. En ik hoop dat jullie daaruit een open gesprek kunnen gaan voeren. Um, en komen we samen vooruit. Ik heb twee vrijwilligers nodig. Apakah kalian Baharung Siajang Sulaiman Siajang Kambar Siajang Yusuf Siajang anak-anak dari Puang Siajang si kriminal itu, utang penjahat bapaku satu ji penjahat, satu ji penjahat. Jawab, ya atau tidak? Ya. Heftig fragment uit de oost. Mm -hmm. Ik kan me herinneren toen ik die film zag dat ik het een heel mannelijke film vond. Daar gaat dit gesprek niet over, maar ik geloof dat er één meisje in zat... dat een hoertje speelde en één moeder en dat was het. Dus het was een heel mannelijk perspectief. Ik neem aan dat ze niet gezocht hebben naar acteurs van kleur voor die rollen. Ik weet niet of we het daar zo over gaan hebben, maar we zien natuurlijk voornamelijk mm -hmm. witte jongens. Mm -hmm. Hetgeen wat mij het meeste opvalt is dat ik het heel interessant vind en tof vind dat Nederland zeg maar op het punt is... waarbij ze het willen hebben over hun zwarte bladzijden. Mm -hmm. Over de geschiedenis die zij hebben gehad in Indonesië. Yeah. Maar wat je dan toch ziet, is dat het natuurlijk vanuit een wit-mannelijk perspectief verteld wordt. En dat mannelijke witte perspectief, dat is iets... Wat we niet met z'n allen gaan kunnen veranderen in één keer. Maar dat er zijn wel kleine stappen die ervoor gaan zorgen dat we daar komen om dat te veranderen. En wat had hij hier dan meer kunnen doen? Had hij de Indonesische personages meer kleur moeten geven? Of meer, meer diepte, meer verhaal? Ik, ik zie de Oost juist wel als een. En daarom heb ik hem ook gekozen als een voorbeeld in de goede richting... Ja. waar we naartoe zouden moeten gaan. Om die verandering door te zetten, moet je ook niet alleen de, de, de, de, de zwarte bladzijde vertellen... maar ook de realiteit van degene die niet het verhaal hebben kunnen vertellen... omdat ze verloren hebben. En meestal worden films verteld vanuit de lens door iemand die in een luxe positie is om dat te kunnen vertellen. Ja. Die een beetje cliché is. Ja. Het, het slachtoffer maken van een de witte man eigenlijk. Ik maak nu bijvoorbeeld mee dat sommige mensen niet weten... welke opmerkingen ze wel en niet mogen maken naar mij toe. Mm -hmm. En dat dat een probleem voor zij is. En daardoor maken ze zichzelf weer een slachtoffer. Alsof zij het probleem hebben, Precies. want ik weet niet wat ik nu moet zeggen. Nee. Ik weet niet hoe ik moet reageren. Ja. Terwijl als donkerpersoon of iemand van kleur heb je dat gevoel de hele tijd. En wanneer je dan kijkt naar dit soort dingen... dan één, raak je sowieso geïnspireerd van... Hey, yo, ik kan nu mijn eigen verhalen gaan vertellen. Ja. Maar als je die verhalen weer vertelt... wie moet je gaan bereiken om die verhalen te kunnen vertellen? Ja, ik geloof ook wel dat daar een probleem zit. Uh, dat... De makers in Nederland, en dan kan ik ze niet allemaal over één kam scheren... maar zeker de mensen die al langer bezig zijn... wat vaker mannen zijn van een bepaalde leeftijd en heel vaak wit... dat die kiezen voor een bepaald verhaal. Dus die zullen, denk ik, minder snel een verhaal bedenken... waar ze jou voor in de hoofdrol kunnen casten... maar sneller voor een verhaal waar de witte man de norm is. Ergens zal er in die bepalende leidinggevende figuren iets moeten veranderen... Ik heb het gevoel dat we daar nog niet zo heel grote stappen maken. Het is wel meer een onderwerp dat wij hier zitten. De, de, ja. Er wordt geduwd en getrokken naar gaat er nou in ieder geval over hebben. Maar ik geloof ook dat de tijdgeest een soort hype heeft die met zich meebrengt. Welke hype zitten we nu? We zitten nu zeker in de hype van multiculti, ja. inclusiviteit, ja. maar ook... Donkere mensen die nu gewoon opportunities krijgen en op plekken gezet worden om dingen echt te veranderen. Een groot voorbeeld voor mij is Clyde Menso. Die is nu directeur van ITA. Ja. En ik vind het geweldig dat er een Surinaamse man daar zit. Een man van kleur die echt de dingen weet die wij meemaken. Ja, dat Clyde daar zit is heel goed. Jij bent zelf ook net gekast mm -hmm. voor een voorstelling van ITA. Hoe was dat? Ja, dat is geweldig. Ik ben In de voorstelling speel ik een Duitse jongen. Ja. Dus er is zeg maar colorblind gecast. En in Engeland zijn ze al heel lang bezig daarmee. Al twintig jaar of zo. Ja. Waardoor je ook het publiek traint om te kijken naar iemand... zonder een bepaalde gedachte te hebben over ja. die persoon. Maar echt te kijken naar het verhaal dat die persoon komt vertellen. Ja. Want er zijn nog steeds mensen die me hebben gezegd... Van dat ze het helemaal niet snapten. Het is voor een publiek, uh, een, een groter publiek, niet normaal dat jij een Duitse jongen speelt. Ja. Het is wel een goede stap. Ja. Ik heb vorig jaar ook een voorzien gemaakt. Twee zonen. Eén uh, werd gespeeld door Romein uh, Scholten, ja. witte jongen. En één door Jesse Mensen, een donkere jongen. Die ook eerst vroeg, uh, speel ik de zoon van Jacob Derwig? En dat zei, uh, ja. En niemand heeft van ons, maar van het publiek ook, zich ooit afgevraagd. Hoe zit dat eigenlijk? Of is gaan nadenken over, hmm, wat, komt, wat is dat voor gezinstructuur? Het klopte. En ik ben blij dat we dat soort stappen gewoon kunnen maken... Zonder dat, we, zonder dat een publiek daar heel erg over struikelt. Maar colorblind casten is nog niet normaal. Ik heb ook verhalen gehoord of mensen van kleur die ik daar heb over horen vertellen... die zeggen, we moeten eigenlijk niet colorblind casten, maar eigenlijk kleurbewust. Color conscious. Ja, yeah. hoe sta je daarin? Ik sta, ik sta voor allebei in. Ja, ik, ik kan sta me voorstellen. Voor allebei dat is een rare vraag, misschien. Maakt. Nee, zeker. Dat is een hele goede vraag, eigenlijk. Maar ik geloof ook dat bijvoorbeeld uh, de makers, die van kleur zijn, dat die nog het vertrouwen moeten krijgen van deze ja. grote organisaties om hun verhalen te vertellen. En daarom hebben we dingen als Omroep Zwart uh, gekregen ja. om een soort medium te worden voor die mensen die proberen daar te komen, maar gewoon nooit die mensen zouden spreken. Maar letterlijk ook omdat je gewoon niet op dezelfde feestjes komt. Ik bedoel, als er een kroeg was waar jij en ik elkaar elke zaterdag zouden ontmoeten, waren we veel betere vrienden. Ja. Die, die is er niet. Die is er niet. Maar het zou er wel kunnen zijn. Het zou een theaterkroeg kunnen zijn of een filmkroeg. Omdat... Precies. En onze industrie is zo klein ja. dat iedereen elkaar wel is ontmoet. Maar er zijn een paar mensen ook in die industrie die echte verandering zouden kunnen brengen, maar gewoon nooit op die plek komen. Ja. Nooit in die kroeg komen. Dus jou niet kennen, jouw Precies. verhaal niet kennen, jouw probleem niet kennen. Precies. Of weten hoe zij hun verhaal kunnen delen. Ja. Hoe zij ervoor kunnen zorgen dat hun film of idee de juiste mensen bereikt. Ja. Weet je wat ik me afvraag, Jacob? Daniel, zeg het. Wat is praktisch iets dat je denkt dat je zou kunnen doen? om die verandering in gang te zetten. Ja, het gaat over een verandering in bewustzijn, hebben we het volgens mij over gehad. In een bewustzijn van de mensen die dingen schrijven, die dingen regisseren, die dingen produceren. Dat ze niet alleen maar vanuit de witte blik kijken. Ik, ik zit niet op die positie. Ik ben geen beleidsmaker, ik ben geen artistiek leider, ik ben geen producent. Uh... Ik weet wel dat ik uh, al een tijdje scripts anders lees dan vijf jaar geleden. Ik schrijf ook dingen voor het toneel, ik bewerk dingen. Ik heb een, drie jaar geleden, vier jaar geleden een script bewerkt. Dat was een boek van Tjechov, een oude Rus, eind 19e eeuw. vond ik een leuk verhaal. En dat ging eigenlijk voornamelijk over mannen, witte mannen. Er zitten eigenlijk maar twee rollen in voor vrouwen. De een was eigenlijk uh, de vrouw van de hoofdrolspeler die uh, in de prostitutie bleek te zitten. En de ander was een moeder. En die werd gespeeld door Jacqueline Blom. En Jacqueline Blom zei vanaf het begin... dit verhaal ga ik niet doen. Het is een wit, mannelijk perspectief. En de mannen zijn alleen aan het woord. De, die is een moeder, dat is een hoer. En aan het eind van de rit hebben ze niet eens meer tekst. Dit soort verhalen moeten we niet meer vertellen. Ze gingen met gestrekt been in. Sinds die clash... Uh, ik ben daar eeuwig dankbaar, want ik kan nooit meer een tekst lezen zonder te denken... waar zit de vrouw in dit verhaal? Precies. Uh, eigenlijk is het tegelijkertijd met mij hetzelfde gebeurd... doordat ik veel bewuster teksten lees of scripts lees en denk... jongens, waarom is het helemaal wit? Waarom denken jullie dat het ook een zwart perspectief heeft... terwijl uh, de jongen die hier zwart is uh, alleen maar weer een klein ondersteunend rolletje heeft? Als ik iets dan niet goed genoeg vind of te cliché, daar komt het vaak op neer dan doe ik het niet. Dat is wat ik nu zelf concreet doe. Uh, ik ben nog veel kritischer op wat er geschreven wordt. Als ik me kan bemoeien met dingen waar iets in gecast wordt, door waar ik zelf in speel, dan zal ik altijd zeggen, kunnen we het breder zien dan dat. Dus het zijn misschien kleine stapjes, maar dat is vanuit mijn bewustzijn, wat bij mij al wel veranderd is, proberen het bewustzijn van mensen die op leidinggevende, beslissende functies zitten. Wat meer te... hun eye te openen. Ik zie ook dat je dolgraag dingen echt wil veranderen. En ik zie je dat ook wel doen. Nou, maar thanks. Jij zorgt ervoor dat ik die weg kan bewandelen. Dit soort gesprekken, het feit dat je bent komen aansluiten. Wat ik leer van jou nu is... Het moment dat je geconfronteerd wordt met een realiteit die je zelf niet eens echt meemaakt. Dat je nog steeds luistert. Dat je nog steeds gehoor hebt voor iemands pijn. Zonder dat je het gevoel hebt dat je in het gezicht bent van die personen die dat hebben veroorzaakt. Mm -hmm. Want er zijn mensen die naar jou gaan kijken en dit gesprek gaan zien. En door jou hun gedachten veranderen. Ik kan maar blijven roepen en praten. Maar misschien omdat ze Jacob dat ze horen zeggen. Ja. Dat ze wel veranderen. Ja, dat heb ik van jou gereken. Ik, ik, ik vind het tof dat je hier zit en me aan kan kijken. En me het gevoel geeft alsof je echt geïnteresseerd bent en luistert. Ja, nee, dat is honderd uh, uh, zo, ja. En dat, heb, dat neem ik mee. Goed. Van jou. Zeker. Thanks, man. Dag, Andy. Wel dan. Heerlijk. Goed. Heerlijk. Fijn. Human. Human.